Ja, vandaag sta ik hier op uh, uh, Samen maken We Flevoland in, uh, in Lelystad en we hebben het uh, heel veel gehad over uh, hoe kunnen wij of hoe kun, kan de overheid de, de burgers uh, of inwoners centraal stellen. Um, ik ben hier als uh, inbrenger vandaag en uh, ik denk dat, uh, dat het heel veel, heel, heel veel dingen herkenbaar was en dat, uh, dat, ja, dat de overheid ook heel veel belangstelling had hier voor, voor deze vraag. Wat een super idee om hier vandaag met meer dan 100 mensen te mogen praten over de toekomst van Flevoland. Het dus Rijk heeft allerlei ideeën, maar wij weten het echt beter. Ik hoorde super ideeën over waar je aan moet denken. Wat moet je doen voor de sociale samenhang? Hoe kun je ervoor zorgen dat je echt meer doet dan alleen stenen stapelen, maar samenlevingen bouwt? Wat doe je met duurzaamheid? Heel betrokken bewoners en instellingen die met ons mee nadenken, dat geeft echt een mooie boodschap die wij mee gaan nemen gaan vertalen. Hallo Thijs hier van de Natuur en Mooie Federatie Flevoland. We hebben net op het congres met heel veel bestuurders en andere mensen hier gepraat... over hoe Flevoland er in 2050 uit moet komen te zien. En daarbij is het belangrijk dat we onze voetafdruk verkleinen... en ook heel belangrijk nou, hoe we met de bodem omgaan... en wat er met die bodem wel kan, wat misschien moeilijk wordt door de bodem. Nou, we hebben input verzameld en daar gaan we nu mee verder. En uh, ik vond het een hele leuke dag. Mijn vraag is: um, hoe kunnen wij door middel van de overheid, uh, het onderwijs en de markt, door middel van sociale cohesie de wijk groener maken uh, in de provincie? Goede ideeën gehoord? Uh, we hebben zeker goede ideeën gehoord. Uh, ...zoals uh, dat het initiatief vanuit de burgers moet komen en om het zichtbaar te maken uh, zodat meer initiatieven zichtbaar worden. Ik ben Dick Luijendijk, ik ben vrijwilliger bij Wandelnet. Uh, wij willen in deze provincie 200.000 uh, nieuwe inwoners uh, hebben. Uh, die moeten toch kunnen recreëren, die moeten naar buiten kunnen. Deze provincie staat bekend als de minst populaire wandelprovincie. Wat zou het toch aardig zijn als we reeds nu begonnen... Met een infrastructuur te verbeteren, voor het wandelen, bijvoorbeeld de relatie te leggen met het agrarisch gebied, de wandelknooppunten en de klompenpaden aan te leggen. Dat is nou de grote vraag, hè? wat gaan ze ermee doen? Wat blijft hier nou van over, van deze input? Jij werkt bij de provincie. Ja, dat klopt. En? En hoe zou je dat het liefst terug willen horen? Op wat voor manier? Nou, ik hoop dat ik alle punten die ik ingebracht heb, dat ze zeggen, ja, dat is een goed punt, ja. Neem we mee, gaan we uitvoeren en ik wordt het. En wil je dan een persoonlijke uitnodiging of een brief ontvangen of nog iets anders? Ik, ik denk dat ze gewoon het uh, dat, dat komen brengen bij ons. Yeah. Ja. Top. Wat willen we zeggen? Wat, wat gaan we wat, zeggen dan? Wat gaan we zeggen nou, over wat we ecologie? Zeggen, wat gaan we zeggen? Dat, het, dus dat dus het, zo het zo interessant is hier, wat, dat, wat gebeurt, dat wat er gebeurt, dat er zoveel is, veel mensen oh, zijn. Hier is Misha. Hier is Misha. Oh, ja. En de boer op Daar zit ik. Daar zit ik. Zie je Misha? Kunnen we hem annuleren? Nee. Nou, wij zijn dus theaterdraad. Ja, ja of, uh, bas, zo, zo. Om de verbinding met de boer en burger te maken, nodig ik iedereen uit om bij mij, bij Nicky Heijenboer, aan de Milhoffweg een dag mee te komen werken. Weten jullie wel hoe ontzettend leuk het is om voor dit evenement te mogen werken? Het is geweldig. Ik doe het geluid en het video, koning audiovisueel. Maar uh, je had er eigenlijk gewoon bij moeten zijn. Ja, er werd, mij, er werd mij net gevraagd wat ik nou een van de mooiste ideeën vond. Nou, het stikt hier van de goede ideeën. Maar één idee wat er uitsprong was, uh, hoe kunnen we nou als samenleving wijken en uh, de, de gemeente, maar vooral de wijken, duurzamer maken? En daar werd als één van de antwoorden gegeven, right to challenge. Misschien kunnen we het als samenleving wel veel beter uh, dan dat de overheid het kan. Dus, lekker zelf. Doen. Goed idee. Hi, goedemiddag. Ik ben Jan de Haan. Ik ben staatslid voor de VVD. En ik vind het heel erg leuk vandaag om uh, samen met uh, inwoners... Maar ook met boeren en met andere vertegenwoordigers in de provincie. hier met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen, Of het nou zorg is of groen in de wijk. of hoe we omgaan met een landbouwtransitie. wonen. Dus voor mij een hele nuttige middag om met elkaar in gesprek te raken. Dus ik zou graag dat nog een keer willen doen. Ja, ik, ik werk voor het Flevolandschap. Natuurpark. en wat ik wil. Organiseren we dat het plan van de grond komt dat we vanaf Natuurpark tot aan Harderwijk één compensatiebos gaan realiseren. Of het mijn tijd zou uitduren, als het maar gebeurt. .nl. Wij maken een video ja. en Dietzke weet over, waarover. Over duurzaamheid, duurzaamheid. Flevoland. Samenwerking. Samenwerking. Samenwerking. Luisteren. Ja. Rijk regio. Luisteren. Verbinding. En een brug. Nederland. Toekomst. Hoi. Weten wat er speelt. Weten wat er en, spelen is. Wat er is. en spelen wat er is. Spelen wat je weet. Doen. Weten wat je speelt. Weten wat je speelt. <laughs> uh, Wij spelen ja, wat we Laten denken dat het, dat het onderwerp is. Flevoland in 2005. Hoe vond ik het? Ja, we zitten er nog middenin, maar tot nu toe overtreft dat heel erg uh, mijn verwachtingen. Die waren hoog, maar uh, ja, wat ik zie, hoe iedereen met elkaar uh, ideeën uitwisselt, kennis deelt. Uh, en ja, vooral de sfeer is ontzettend goed, dus uh, hartstikke leuk. Dag, mijn naam is uh, Joke Haas van Waterschap Zuider Zeeland. Uh, ik ben hier op uh, Samenmaken met Flevoland. Uh, ik moet zeggen, ik heb enorm leuke en inspirerende gesprekken gehad met mensen uit eigen, onze eigen regio. Mensen die ik dus nog niet uh, kende, maar die hele mooie verhalen hadden. En ik heb van, uh, met twee mensen ook een vervolgafspraak gemaakt. Dus dat alleen al uh, maakt het tot een hele zinvolle en uh, goede tijd Dank jullie wel voor het organiseren. Nou, ja, ik zie het helemaal voor me. Nou, prachtige dag hier vandaag met heel veel mensen die hier hun passie, uh, van hun passie willen getuigen. Die willen... Vertellen wat ze bezighoudt. En dan wil ik niet cynisch zijn, maar ik ben zo benieuwd als straks alles geëvalueerd wordt, wat dan die bestuurders gaan doen. Nou, dan zijn jullie samen, jullie zijn samen aan bod. Ja, ik, snap, ah. ik snap heel goed hè, wat meneer Van Tilburg hier zegt. Ik snap het, nou, hij is niet cynisch, dat wil hij ook helemaal niet zijn, maar ik snap het echt heel goed wat hij bedoelt. Maar ik kan u verzekeren dat dit niet gaat gebeuren. Dat er echt mensen zijn die hier rondgelopen hebben. die wat met die boodschap gaan doen. Ik ben er eentje van en ik ben een persoonlijk paspreker. Zullen we daarop proosten dan? Lijkt me goed. hè? He? hebben ja. geen glas hier, maar ja, we... Uh... laten we het houden. Ja. Het was leuk, het was heel erg leuk. We hebben echt prachtige discussies gehad en uh, nieuwe dingen gehoord. en uh, ja, Het uh, was uh, energiek. En uh, uh, ja, hard werken voor, uh, voor mij. Maar uh, dat is mooi, want we hebben veel opgehaald.